Ik heb hier een heerlijke boterkoek, verdeeld in acht gelijke stukken en bij Wiswereld hebben we er al drie opgegeten. Daar is onze eerste breuk, namelijk drie achtste. Het getal drie achtste is een breuk. Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. In het geval van drie achtste is acht de noemer die Benoemt hoeveel stukken er in totaal zijn. De 3 is dan de teller. Die vertelt je hoeveel stukken voor jou van belang zijn. Voorbeeld: deze cirkel is in 12 gelijke stukken verdeeld, waarvan er 5 zijn gekleurd. Dus vijf twaalfde is de breuk die hierbij hoort. Deze ruit is in 4 gelijke stukken verdeeld, waarvan er 3 gekleurd zijn. Dus drie vierde is de breuk die hierbij hoort. In het filmpje over natuurlijke getallen hebben we het gehad over groter dan en kleiner dan. Dit kan natuurlijk ook met breuken. Zo is 7 negende groter dan 5 negende, want 7 van de 9 stukken is meer dan 5 van de 9 stukken. In het algemeen geldt, als twee breuken dezelfde noemer hebben, dan is de breuk met het grootste getal in de teller ook het grootst. Ook geldt als twee breuken dezelfde teller hebben, zoals 4 negende en 4 elfde, dan is de breuk met de kleinste noemer het grootst. Want 4 van de 9 stukken is meer dan 4 van de 11 stukken. Soms heb je een breuk met grote getallen erin. Als je zowel de teller als de noemer door hetzelfde getal kan delen, dan kan je de breuk vereenvoudigen. Een eenvoudig voorbeeld is de breuk... 6 achtste. Je kan zowel de 6 als de 8 door het getal 2 delen. Dus de breuk 6 achtste is gelijk aan de breuk 3 vierde. Een iets moeilijker voorbeeld is 36 negentigste. Misschien zie je wel in één keer dat allebei de getallen door 18 te delen zijn en dus de breuk 2 vijfde wordt. Als je dit niet ziet, dan zie je misschien wel dat allebei de getallen door 9 te delen zijn. Je krijgt dan de breuk 6 tiende. 6 en 10 zijn allebei te delen door 2 en je krijgt dan de breuk 2 vijfde. Er zijn nog andere manieren om deze breuk in stappen te vereenvoudigen. Die zijn allemaal goed, zolang je maar uiteindelijk de kleinst mogelijke breuk opschrijft. Denk eraan dat als je een breuk kan vereenvoudigen, dat je dit dan ook moet doen in je antwoord. Als je twee verschillende breuken hebt, zijn ze soms moeilijk om te vergelijken. Als je de breuken dan eerst kan vereenvoudigen, dan is het makkelijker om ze te vergelijken. Neem de breuken 9-15 en 21-35. De eerste vereenvoudigd geef je 3 vijfde. De tweede vereenvoudigd geef je ook 3 vijfde. We kunnen dus zeggen dat 9 vijftiende gelijk is aan 21-35ste. Voor 10 18 en 16-36ste geldt dat ze vereenvoudigd 5 9 en 4 9 worden. Dat is niet gelijk, dus zeggen we. 10 18e is niet gelijk aan 16 36e. Het teken voor is niet gelijk aan is een is-teken met een streep erdoor. Hmm. Je weet nu wat breuken zijn, hoe je ze kan vereenvoudigen. En uh, wil je meer breuken met ons oefenen? Vergeet je dan niet te abonneren. Ik zeg uh, tot de volgende keer.